vlogt wel kijken ik ben Mirjam. De... en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video en lieve mensen ik heb sinds lange tijd weer lekker gewandeld maar ah, lekker tussen aanhalingstekens want het was bewolkt en ik heb ook een soort van regenbui op mijn kop gehad maar het is uh... Weer een stapje naar, uh, naar vrijheid, wou ik zeggen. Maar dat slaat helemaal nergens op. <laughs> voor de rest heb ik heel weinig te melden. Ja, ik, ik, ik heb uh, niet veel gedaan afgelopen weekend. Mag ook wel eens, dacht ik zo. Bovendien heb ik wat last van mijn schouders. Dus ik moet even het editen wat op een laag pitje zetten. Dat is maar heel tijdelijk, want aanstaande zondag, morgen dus voor jullie, ga ik bij een heel leuk evenement vloggen. En dat evenement heet Luc Sportief. Waar alle kinderen worden uitgenodigd om te gaan sporten, om te kijken welke sport je leuk vindt. Dus in de sporthal hier zijn diverse clinics te doen. En ja, daar mag ik uh, bij gaan vloggen. En ik ga ook bij Your Stage in Schiedam. Uh, ook vloggen. Achter de schermen vloggen. En dat, is een, uh, dat heeft ook met uh, sport te maken met turnen en dansen. En daar ga ik ook achter de schermen vloggen. Nou, het is helemaal leuk van dat soort evenementen. Um, ik ben benieuwd wat ik daarvan ga maken. <laughs> en dan heb ik ook weer een oefensessie van Band Meets Choir. En Band Meets Choir zelf is op 15 oktober. Dus ik heb wel veel te doen in het weekend. Alleen nu even niet. En er staat ook nog een wandeling te wachten. Ik ga het toch weer proberen om ietsje verder te wandelen. Misschien ergens een elektrisch fietsje te huren ik ga een weekendje weg in mijn uppie ergens logeren ja, ergens logeren ik ga in een, oh, een bed and breakfast weer dus uh, er, er komt genoeg aan rustig blijven wachten ik kan jullie wel even de beelden laten zien die ik heb uh, gemaakt tijdens de, mijn wandeling Take me anywhere that you want. I don't even care if we come back again. And as long as the stars are shining above us, then I just wanna be with you. As long as the sun shines upon us And I just want to be where you are Cause with you, I feel no fear And when you hold me, all my bones are here Nou, dat was mooi of niet? Als je genieten, doe even een duimpje omhoog. Ja, nou, eh, ik zeg, eh, geniet van jullie weekend. Maak er iets moois van. Je leeft maar de ene keer. En dan moet je dat ook goed doen. Eh, probeer zoveel mogelijk van je bucketlist eh, af te strepen. Want eh, dat doe ik ook. Bedankt voor het kijken naar deze hele korte video. En eh, dan zie ik jullie graag in de volgende video. Nee. En dan heb je nog